Noisy, in Amerika. Welkom, in USA. You're probably very nosy about our beautiful country. So follow me. Hoi de Tos, ik ben hier bekend. Ik denk dat hij nieuwsgierig bedoelt met Noisy. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.